Zit. Saar, zit. Saar zit. Saar zit. Saar, denk je, ja, maar hier, hier lijkt het zit. op eten. Zit. Saar af. Even Saar laten zien, jongens. Saar af. Nou, laat Saar maar. Saar, Saar is op. ook uh, uit de video Saar. Ik en mijn pony. Af. Ah. Af. Ah. Saar rol. <laughs> Saar ro. Nee. Saar denkt dat ah. bij ah. mijn snoepie dan. Af. Ah. Ah. Rol. <laughs> Nou, Tessa, we gaan even iets anders opnemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is 4 uur s ochtends. En wat gaan wij doen? De halen. En het... van die hele grote... ...morkoppen. Die. Want het is vandaag Koningsdag. En bij ons heb je de bakker. Oh, ja, hotkamp toch? Yes! En die gaat elke Konings- of Koningendag om 4 uur open. En dan zijn ze tot 12 uur open. Ja, want wij willen niet in de rij staan. Klopt. Daar hebben we niet zoveel zin in. Voor de beste topoezen van Nederland. Ja. Dus dan, uh, als je dan toch wakker bent, kun je net zo goed topoezen gaan halen. Gaan. even laten zien. Dus dat is het serieus. Echt 4 uur ochtends. Echt 4 uur ochtends is. En we zijn ook niet in Amerika. Dus het echt vier is echt 4 uur ochtends. Ja. Ja. Jongens. We vrezen het ergste, er staat een rij. Er zijn al mensen die om vier uur zitten. Vorig jaar waren er om uur. Omdat het rustiger. Ja. We willen niet in de rij staan, maar van Jee. Check dan. We gaan uur ja. Het wordt steeds drukker. De rij wordt steeds langer. Hartstikke is wel gezellig jongens. Een volle rij. Het, het gaat allemaal om een paar toe En hier gaat het allemaal om jongens. Zo'n poesen met slagroom, toen zonder slagroom en de marktkopa. Ja. We have to push. Tada. En chocola en koek, want Leuk daar had ik maar zin naar de auto. in. Niet achteruit, loop maar gewoon. Ja. Alleen, het is nogal veel. Het is veel, ja. Goed. We hebben ze. Dus nu kunnen we ze uh, weggeven. Ja. <laughs> en opeten. Ja. Lekker? Ja. Nu honger. Nee. Oh. <laughs> Wel een beetje. Het is zaterdagochtend Koningsdag en vandaag mogen de paardjes zoeken de Christine is even de tussenkamer aan dicht doen, anders hebben ze ineens een heel groot eiland. En daar is mijn prinses. Je blijft achter mij, Tess. koud. Ja, dan kan je aan mijn ondervoelen. Kijk, wel hele warme oortjes. Nou, ik heb daar een heel stuk over ge gehoord van Jacob. En uh, daar kan je alleen uh, thermometeren, dus ik ga geen deken op doen. Maar dat maakt niet uit. Dat is prima. Maar jij blijft achter mij. Ja? ja? Omdat ik dat zeg. Ja. Hallo paard, hebben jullie zin aan? Ja? In optocht. En jij loopt voor ons. Daar achter en hier achter is Bel en Tess. Waarschijnlijk wat drukker worden. Mijn vrouw die vindt het denk ik ook wel een soort interessant. Maar die blijft altijd wel chill. Ik dus we moet even rennen. En ja, die is die, die in één poging. Hé nee joh, ik kan je heus niet meer rennen. We zijn gewoon blij op de dij. Blij je eieren. Woe, zo! Woe, heen ja! Ik heb de uurtjes weer ingehaald. En ik ben moe. Nee, ik hoop dat ik vanavond nog kan slapen. Maar, het is vandaag nog steeds zaterdag. Het is half zes. Ik kan het paar in de doen. De zondag vandaag. Verder niks bijzonders. Behalve dan dat er een video online is gekomen van. Uh, waarom we bellen te koop gaan zetten en hoe we daar dan over praten. Hi! En ja, verder eigenlijk niks bijzonders. Dus we gaan vandaag even rijden. Het regent dus het zal de binnenbak worden. En ja, die schullen bijna. En ja, Tess en Bel gaan rijden en niet gaan rijden. Dat was hem eigenlijk al. maar ze is aan het opstappen en aan het afstappen. Waarschijnlijk om te oefenen. Dit mag ze niet, hè. Ze moet wachten. Gewoon wachten met stilstaan. Prachtig pony zijn. Zonder dat je de teugels vasthoudt. Maar ze denkt er nog steeds anders over. Dus test die. Uh, Oefen het gewoon. En terecht. Ja, yeah. nee, toch niet. zullen vast mensen gelijk roepen. Ja, maar is slecht voor het zadel, slecht voor de rug. En moet met een blok... Uh, ja, op zich heb je gelijk. Het moet met een blok. Maar ze moet ook leren dat er soms gewoon zo opgestapt wordt. Dus dat is belangrijk. En het is ook belangrijk dat ze gewoon stilstaat. En als de oefening niet lukt, dan moet je de oefening herhalen. Net zolang totdat het wel lukt. En dat is belangrijk. Anders dan krijg je wegloperige pony's die niet luisteren. En dat willen we natuurlijk niet. Ze dus gaat straks naar een heel lief nieuw ruitertje. En dan is het de bedoeling... Want dan is ze nog jong en rent Bel niet weg of zo. Maar ze moet gewoon wachten tot het tijd is dat de ruiter zegt we gaan wat doen. En dat doet ze niet. Dus dat gaan we nog even oefenen de komende maanden. Regenachtig en we hebben mazzel. Want er is verder niemand in de bak. Het is de dag na koningsdag. Dus tot, misschien is iedereen gewoon lekker moe. Dan hebben wij gewoon mazzel. Want we helemaal alleen kunnen rijden. Uh, zoals je net zag, ze aan het oefenen met opstappen. En ik ga gewoon rijden. Want wij oefen niet met oefenen niet meer met opstappen. Want vooral in 17 en die weet donders goed. Dat als je niet stilstaat, dat ik dat niet zo leuk vind. Tessie heeft inmiddels een enorm opstapje erbij gepakt. Dus dat kunnen we ook nog even bekijken. Tess gaat op een enorm opstapblok. Gaat ze opstappen. Bel blijft heel braaf staan. Heel goed wel, zo moet het. Dit is wat we zoeken. Kijk, zo braaf is ze dan. Want meestal doet Bel namelijk het helemaal goed. Zoals jullie op Kimmer kanaal hebben het kunnen zien, is Kim gestart met Verona in de L1. Nou is uh, Verona al verder getraind, M2 geloof ik, weet niet precies. Maar uh, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren best wel veel dingen gehad. Uh, één aan elkaar wennen. Uh, ze is natuurlijk koliek geweest, hoesten. Nou ja, weet ik het, tot allemaal gehad, hebben kreupelheid. Dus. Uh, nu past L1, geen enkel probleem. Kim is ook gestart, niet ik. En de jury zei dat ze er onder ingesteld moest worden. Uh, er moest meer verschil, beter verschil zijn tussen uh, middengelop en gewoon arbeidsgelop. En de zijgangen moesten uh, meer buigen en ook vloeiender doen. Dus dat hebben we nu geoefend. En eigenlijk ging het vandaag heel erg goed. Ik ben echt super... Ik uh, jeuk aan mijn neus, jongen, niet te filmen. Maar uh, ja, ging echt, echt heel fijn. Ik ben heerlijk gereden, dus daar ben ik trots op. Verontje. En uh, wie weet ga ik ook nog eens een keer L1 starten. Geen idee of ik dat doe, maar ik vind het wel prima. En Veron is ook helemaal trots op zichzelf. Ja, ja. Ze dus heeft echt lekker gelopen vandaag. Ze deed supergoed. Misschien ligt het wel aan ons nieuwe hoofdstel. Ja, het is gewoon makkelijker dan of zo. Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval een heel fijn hoofdstel. En super fijne tegels. Ik ben vandaag klaar met rijden. Oké. Okay. zijn dan breng ik er altijd naar de poepschep en dan gaan we poepscheppen. vandaag vond verona dat we klaar waren en daar ben ik gestopt kijk wat kunnen filmen kijk bij de poepschep dat is denk ik haar manier om te zeggen het was goed zo baasje ik stop er mee dus ik ga poep scheppen dat is beter. Sorry, dus ik mijn vingers niet voor de camera we gaan nog even buiten uitstappen want het is eigenlijk nog wel eens lekker nu maar vanaf het 5 graden zijn. christine dus dan we moeten wel weer de dekens op en dan moet ze wel eerst even een beetje droog zijn voor het harde werken. Dus je weet niet helemaal mijn nat. Maar dat best gedaan. Ik heb vandaag geoefend om rijden. Omdat ze dan, als ik opstap, dat ze dan stil staat, daar hebben jullie ook een stukje van gezien. En ik hoop dat het goed is gegaan. Nou, het is goed gegaan. Omdat ze natuurlijk wel stil moet blijven staan als ik opstap. Ik ben op verschillende manieren afgestapt en dat vond ze raar. Maar ze vond het ook wel grappig of leuk paar gevoelens snap ik nog niet helemaal. Ja, wij gaan naar huis toe. ga ik lekker kippetjes eten. Oh, lekker. Maandag vandaag. Even kijken of de microfoon aan staat. Ja. <lacht> uh, ik ga samen met Tess even video stuk opnemen over Belle zelf. Dus die video die komt zondag al online, dus deze week vlog is later dan die video. Maar uh, ik zal hem linken en dan kan je het hele verhaal van hi, van Bel uh, zien. Over de fokker en over de moeder en de halfzusje en allemaal dat soort dingen. Dus dat is misschien ook wel leuk om een keer te kijken. En ik heb weer een nieuw petje. Ja, dit keer van Wontar. Ik ben er blij mee. Dus we gaan eventjes een stukje video opnemen nu. Oh, wacht even. Wacht even even voor mij. De microfoon, ja. Het is vandaag zondag. Ja, nee, dat Wil je wat zeggen, bel? Lijkt maar niet. Mijn mede is stil vandaag. Zo. Ik is het in beter. Ik ga daar rij op Bel. Niet gisteren, want gisteren was ik aan slapen. Volgens nee, mij is dit Nee. Uh, ik ben hier op poetsen. Oh, moet je toch wel wat zeggen? Ik speel toch wel wat zeggen. De kindertjes zijn buiten aan het losrijden, denk ik. Oh nee, ze gaat er wel weer overheen. Oké, okay. Jullie ook. De Romeo. En dan kan ik wel hier blijven. Ja, keurig. Goed zo. Ook zo. Netjes! Ja, keurig. Goed gedaan. Ja, keurig. Ja, netjes. Keurig. Ik vond het heel erg goed gaan. Uiteindelijk hebben we toch nog een heel parcours kunnen springen. Oh, ik ben super trots. Zo, weer een moeilijke video opgenomen, maar hij is ook weer op video. Test, Die doet een beetje moeilijk ineens. Tess die vraagt van moest je nou bijna huilen? Ik zeg ja, want de kom die om de bel weg gaat, dat vind ik ook heel vervelend. Maar ik vind nog vervelender dat Tess het vervelend vindt. Dus dat is het een beetje. Nou ja, voorlopig hebben we eerst nog even een nieuw ruitertje nodig. Wat ben je aan het doen? <tussion> Huh? Ik ben ook wel een beetje ziek. Ja. Maar nu mag je lekker rijden. Ja, opbellen. Oh bellen. Goed zo. Ja. Het is vandaag dinsdag. En ik ga vandaag lekker losjes rijden. Tot morgen, natuurlijk, een erge inspanning is. Omdat wij naar Pixiedag toe gaan. En dan gaan we heel veel verschillende dingen doen. ik super wel in. in. Dus uh, nu mag ik rijden. We rijden nu ongeveer een week met het monddoorhoofdstel en dat gaat heel erg goed. Ze lijkt meer ontspannen, rustiger, makkelijker rond te rijden. En ze lijkt het ook heel fijn te vinden. Dus dat is heel positief. Uh, natuurlijk kan het ook zo zijn dat ik ontspan. <laughs> of meer ontspannen. ik weet niet. Teugels vind ik heel veel makkelijker omdat je gewoon meer grip hebt. En wat ik heel fijn vind is dat het allemaal netjes aansluit zonder te knellen. En Vroon die heeft op zich een... een smal hoofdje, ook al lijkt ze niet zo heel smal, kijk. Maar ze heeft wel een smal hoofd. En uh, zoals je ziet sluit het gewoon netjes, netjes aan, maar ik kan mijn vinger hier gewoon heel prima onder, hier kan mijn vinger nog helemaal prima onder en natuurlijk kan je het zo strak maken als je zelf wil, dat snap ik ook wel, maar ja, op een of andere manier lijkt het zich gewoon makkelijk aan te sluiten en weet je dan waar je uh, je riempjes vast moet maken. Dat is aan de andere kant ook zo. Wat ik heel gaaf vind is, ik zal dit even losmaken. Wat ik echt heel gaaf vind, is dat dit een dingetje is. Kijk, zo. Dus als je daar het riempje in doet, zo, kan je dat heel rustig kan je dat op zo'n plek brengen. Uh, wat ik nu wel doe als ik klaar ben met rijden, is hem gewoon los, niet meer loshangen. Vroeger deed ik hem gewoon los, maar nu doe ik hem op het laatste gaatje. Ja. Nou, voor menig dressuurruiter zal dit er heel normaal uitzien. Voor mij is dit zeker nadat ik er nu pas een paar minuten op zit. Is dit al wel heel laag voor Verona? Normaal gesproken heeft ze haar hoofd echt nog helemaal in de lucht. En ze heeft de oren zelfs opzij. En dat kunnen we bij Verona ook niet heel gauw hebben. Dus ik denk toch dat het hoofd wel echt helpt. Morgen is Bixi en we moeten heel erg vroeg weg. Dus de trailer is ingepakt. En wat hebben we, Tess? Ik ga jullie even een kleine trailer room tour geven. Laat. Oh jee. Geen hem hier? we hier? Zo. En hier de schoonmaakdoekjes. En een plek om de jas te uh hangen. -huh. gaan we hierheen En hier het zweeverrek. Ik heb een korte en een lange zweepje meegenomen. Dat ik voor verschillende dingen, dingen ga doen. doen. In mijn hoofdstel, Ik heb hier een leerhalster voor sporen en een martegaalverzekerheid. En dan zadel en singel. Een dekje, ik heb het net mee gereden, dat is nog een beetje naat. Ik heb hier dan spullen van morgen. Voor als we ochtend, als we dan gaan heb ik peeskappen en een reeptex. en heb ik daar hier zit een extra lang touw zit een massageboerstoel en nog een set uh, achter het peeskappen voor zekerheid. dan heb ik nog ja. een extra sporing in dat een in moet zijn ja ik Snoepies. Ik heb hier een hapje, en biks En dan heb ik extra worteltjes meegenomen voor het lekker. De poetsas heb ik net op helemaal niet ingericht. Dan heb ik hier nog een krukje. Want dat je dan hier kan zitten. En op het krukje. Heb je een kemp en laarzen? En daar zijn laarzen en hier is een kemp. Heb je een single? Een single een Heb je een zadel? Hier is een zadel. Een hoofdstel? Een dekje. Ja. Alle andere dingen kunnen we kopen. <laughs> ja. Zo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag en het is 1 mei. Dus dat betekent dat ik naar Pixie-dag toe ga. Yay! Dus we zijn nu Kim ophalen en daarna gaan we naar Malaysia toe. En dan gaan we naar Ermelo. Zo, we zijn onderweg naar Pixie-dag. Kijk. Ja, de microfoon staat. Aan. Wat hebben we gevangen? En ik moet mijn moeder zeggen dat we Kim hebben gevangen. La. Oh, er zit daar achter het stuur. En dan daar, oh hij Kim. En dan achter ons, ja daar, is het trainer. En er zit bel in. We zijn nog weg. En we hoeven nog maar Kwartier. Zo, we zijn er. We gaan even door stalletje opzoeken en dan moet Tess een beetje opschieten. Ja. Want uh, die moet ook een doen. En daar is Kim! En Kim komt koekjes scheppen. Kim, je bent de beste. Komt Tess, we gaan. Hallo Kim, ben je er klaar voor? Nee. Waarom niet? Het kan niet. Nee, hij is kapot. Ik ben ook niet zo... Uh... Je, hebt, je hebt hem gewoon gesloopt. Ik niet. Binnen twee, binnen twee dagen. Hallo, deze hier ik heeft hem niet. gesloopt. Ik ook niet. Ik pakte... Binnen twee dagen. Het is gewoon kapot. Ik ben ook echt oprecht verdrietig. En ik heb de pest in. Maar ik heb hem niet gesloopt. die dame daar? Ik niet. Wel. Nee. Wel. Yeah. we gaan even de trailer op slot doen en ik ga even een ander petje pakken. Dan kan je zo shirt doen. Zo, we hebben weer een momentje jongens. Niet achter haar, je moet er eerst zien. Oké, okay. Bel, vind Dacht. je er wat van? Uh. Uh. Ik, ik, ik, Waarom ik, doe, je waar... doe je dat, Tim? Vraagt ze. Hier, wel. Ik zou hem nu niet open doen. Dan vraag je je natuurlijk af waarom ze dat doet. Nou, uh, dat doet ze omdat ze gaat uh, groeien voor een dag. En daar een video van maakt. Ze staat enorm te trillen. Ze vindt het heel spannend. Stel jij er even gerust, Tess. de paraflu, Martens. Nou, dit was het. Het komt omdat ze vandaag groen voor een dag gaan doen, maar dan dit keer zoals we dat bij de Formule 1 doen. Zodat we goed alles van voren continu in beeld brengen. zo! Ja! Even een rondrijden. We niet dat ze zoveel schrik zou krijgen in haar box ook gelijk, maar... Hé uh... hey jongens, we moeten naar de Ja. Ik ga nu naar de voltige. Nee, dat kan niet jongens, afgesloten. We moeten zo. Oh. Oké, ik heb wel een grappig idee eigenlijk. Ja, wat nou, een grappig idee. Voor mijn video. Een ja, kindervideo. Nou, dat wordt spannend. Ja. Dan gaan we het allemaal meemaken. Oh. Ja, nou, Tess toe. gaat zich inschrijven voor de, ja, de, de inschrijven. zich ja, ja. even bij. aanmelden. Dit zat op de Goed. Ja, en dan maar even bij staan. Ja. Maar ja. ja. Nee. Waar maar. staan dan. We staan nu nog in de trailer. Nou, ze hebben twee paarden. één en daar zijn de stilstaande bokken. Ik ga om niet rijden op YouTube. Oké, okay, alle kinderen die politie doen. Hey, kijk, jij beter. zo <middels> Ja, het mag ik er ook afkomen. Dat was een goeie afkomen. Ja, supergoed. Ja, ik Ja. er. Ja. Achter. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. zo eet ze het maar uit het huisje ja. niet gespannen is Nu kijken we gaan zo van de hand van de f naar de h ja, dat is niet leuk. We moeten gaan, hè? Ja. Waarom gaat hij niet naar Bel heeft even pauze niet mogen grazen. Dan kan Tess even eten komen. Zo, dan komt Tess even ezel knuffelen. Kijk je wel? Bel je jaloers. Bel zegt hallo, hallo, ik ben voor de knuffel. Kim die blijft op afstand kijken. Kim, je moet knuffelen. Ja, je moet goed het gelijkt voor je. Ik heb het je. Ik ja, je. Ik niet... heb De Nou, dat had makkelijk een uh, balk hoog gekund. Ja, en nu kan je pony afspringen hè? Op ja, het skippen wel. Heel snel naar de podium toe, hè? Ja? wel ben je Bill op de bal zitten, Dat is toch nog iets moeilijker dan ik denk. En als je dan bij het podium bent, dan uh, slijf je wel en dan ga je op het podium staan. En dan doe je net alsof je hem mee hey, hebt gegeven met deze foto van jou, Oh, even omdraaien. Kom maar, Tess. Goed zo. Hé, hey, bedankt voor je deelname. Ik wat is dat Dit is uh, nieuw. De bel maakt kennis met de kip. Oh, het gras is toch interessanter dan de uh, Ja, ik ja. heb ja. ook een hier van Kijk. De... Ja. Het is nogal een beestenboel hier. Hier hebben we ook nog een kip. En... Kim heeft besloten dat ze vriender wil worden met de kip. Of toch niet? Ja. Toch niet. Maar daar op de tafel heb je ook gewoon een geit. Ja. Ik bedoel, mocht je zeggen ik wil nog een geitje aaien tijdens het eten. Dan kan dat kan wat. Daar is een geit. Hierop vrienden worden met geit of niet. Compleet kinderboerderij hier. We gaan even naar Joyce. Joyce, je bent er weer. Ik ben er weer. We hebben al zoveel obstakeltrainingen gedaan en ondanks dat weet je elke keer weer iets anders ervan te maken. Hoe doe je dat? Ja, ik weet het niet. Gewoon elke keer een ander parcours inzetten En toch elke keer weer iets anders meenemen. Andere, ja. Ja, zodat het ook leuk blijft voor degenen die uh, elk jaar weer komen zoals jullie. <laughs> zodat Bella toch nog iets spannend vindt. Ja, toch komt weer dingen spannend inderdaad. Ja. Maar inmiddels ja. heb je zelfs ballen op haar gegooid, zag ik. Ja, we hebben ballen op haar gegooid. Ik heb een ander vliegengordijn. En wat vond je zelf het leukste? Tessa? Ik vond die balkjes heel leuk en dat sponnetje daar. Ja. En het zeldje daar ik ook wel heel graag over ja. nou, superleuk. Dan heb ik nog een vraag. Geef jij ook uh, zomerkampen? Nee! <laughs> ik vind dat eigenlijk wel een heel goed idee voor jou. Ja. Dan doe je ja. al die kinderen gewoon op een luchtnetje. En dan kun je ze de hele week dit soort dingen leren. Dan krijgen we allemaal cirkelsponnies thuis. Ja. En dan net als vandaag 48 kinderen. Nee. nee, je neemt gewoon een klein groepje ja. en dan uh, nee. maak je er een heel kampje ja. van, dat dacht ik al. Dus ja. ik, denk, nou, ik heb een nieuw idee voor je. Ja, nou Jade en ik hebben het er wel over gehad dat ja? we een keer zoiets zo'n trainingskamp willen doen voor de kinderen. Maar ja, als je dat organiseert wil je dat wel goed doen. Dus, uh... We moeten nog even een jaartje wachten. Ja, dit jaar uh, niet denk ik, nee. <laughs> Jongens, als jullie vinden dat Joyce gewoon een trainingskamp moet beginnen voor deze ontzettend leuke ja. obstakeltraining. Laat het hieronder in de comments achter, dan weten ze in ieder geval hoeveel mensen ze verwachten. Ja, als jullie vrachten. niet zouden komen dan. Ja, kijk als heel veel mensen dat leuk vinden, dan gaan we dat gewoon regelen. Precies, ja. dus ik zeg zoveel mogelijk mensen hieronder even zeggen ja, Joyce, we komen. Ja. Je hoeft alleen maar te zeggen ja, Joyce, we komen. Hashtag ja? ballenbak. Hashtag ballenbak, ja. We hebben Christine vandaag niet mee, dus dat gaat niet zo goed. Dat is te merken, hè? Dat is te merken, zeg Kim, dat klopt ook wel. Uh, we zijn al bij het verkeerde... Uh, het verkeerde ding terecht gekomen maar we moesten bij iets heel anders zijn we waren namelijk bij Joyce en Jay die voor de obstakeltraining terwijl we schriktraining hadden nee we hadden het Social -so bixie spel en nu moesten we dacht ik om tien over vier meedoen aan het bixie Kids spel maar dat is, is tien voor al vijf dus uh, ja Chris ik kan het niet en Bel die, die, ja. die wacht en die kijkt en die wacht Ja, zoiets. Wij hadden de oh, tijd gekeerd ingeschakeld. Nee, ik sorry. Alweer. Ja. Band, oh weer. Nou. Ja. Start. Au! Kom maar. Au! Wat stond er dan? Dit nou, voor je uit jij. Je vergeet de bal toch? Ja. Hallo. Ik neem heb de microfoon aan. Nee, nee. Ja. Ik ga alle spulletjes opruimen. opruimen Bel haar hapje geven. En dan gaan we lekker naar huis toe. En dan ga ik morgen naar. Het is vandaag donderdag en ze hebben gedaan. Ik ben met Bel nu van aan het instappen omdat ze het nog een beetje spannend vindt en ik benieuwd hoe het gaat, Vandaan en de meisjes hebben les gehad. Trailer schoon, paardjes op het stal en ik ga even de trailer terugzetten. Daarna ga ik naar huis en eten. Uh -huh.